Dus nog even voor iedereen, voor de duidelijkheid. Um, eerst een stadsbrede nou, jury. Zal ik even, ja. Nog een keer. Dus je hebt heel Almere. Ja. En er zijn zes, zes stadsdelen, waaronder andere Floriade zelf uh, één ding is. Ja. Ja. Per stadsdeel heb je dus, uh, die mogen ieder 15, de beste vijftien initiatieven. Precies. En, wat als en dat wordt gekozen hier dan. Ik denk dat het Centrum niet de vijftien haalt met de initiatieven. Natuurlijk wel. Rond je weerwater, dan zit ik al op 50. Oh ja, ja, klopt, ja. Ja. Dus dat is... Ah, uh, uh, sorry, ja. Nee, maar dat is geen probleem, dat is ja. geen probleem. Is gewoon, dit is gewoon gebiedsoverstijgend of in de stad. Ja. ja, Dus in ieder geval, elk, elk stadsdeel, dan moet eigenlijk, wie zijn de beste 15? Ja. Uh, daar, moet je, daar moet je eigenlijk echt op kwaliteit selecteren, want het is, ja. het is een, een hogere status dan het lintje. Ja. ja, en daar en dan. Dat zijn er zijn eh, al heel veel die lintjes zitten overal. We hebben overal lintjes. Precies, voor de, En dan heb je ook iemand van de BV, die, die selecteert mee. En in de selectie. Ja. In, de, in de selectie die ga je dus je hebt, je hebt criteria en je hebt personen. En dat is iemand ja. van de BV, iemand van het stadsdeel, iemand van, weet je wel, een wethouder of uh, ja. Ja. Ja. En, uh, een van ons. Die, die gaan erop. En dan moet je al heel goed nadenken van waar ga je op selecteren. Dus je moet gewoon echt heel goed, net als andere workshops uh, uh, of uh, andere. Uh, uh, dit, uh, ...prijsvragen en dergelijke. Er en moet gewoon, gewoon echt een top uh, uh, jury ja. zijn... ...die ja. dat selecteert en voorbereidt. En, dergelijke. en dat is iets wat... Uh, ...dat is dan qua co-creatie co co doen jullie dat. Want ja. jullie hebben daar kennis van. Ja, maar ook, voor de gemeente is het erg, erg interessant... ...voor alle stadsdelen, wijkregisseurs... ...van wie zijn er nou de beste ook in relatie tot de stad. Ja. Dus en dan, dan uh, krijg je dus 6 maal 15 initiatieven. Ja. En dan kun je zeggen... per Per stadsdeel heb je elke keer een school. En die school die gaat één initiatief, of misschien, misschien meerdere initiatieven, maar die moeten dus daar ontwerpen voor maken. voor het ja, Gebaseerd op het lespakket en dat is gebaseerd op de vijf waarden als fundament waaruit de thema's van Growing ja. Ja. Green Cities komt. Ja, dus ja. Die, dus die, die leerlingen, bijvoorbeeld in een stadsdeel, die leren dus iets lokaal bij eigen initiatief. Ja. En ze leren dan op waarom is dat goed voor de energie, waarom is dat ja. goed voor de voor de voor, voor, voor gezondheid, waarom, waarom, is dat, dus dat krijgen ze een aantal series, krijgt ze les. Ja. En dan krijgen ze de vraag van, nou, maak daar maar een beeld van of een ontwerp van. En nou, en de beste, die komt dan, die krijgt het initiatief. Dus je krijgt één veeltje, en daar zit dus een kwaliteitscontrole op. Van, Klaar. degene die, degene die, die, die uh, de winnaar, of, of moet een klein dingetje maken van, iemand, iemand zeg maar, uh, dit is uh, Jan, Jantje, Jantje de Wind en het, het ontwerp van Jantje, die komt op het veeltje als mm -hmm. vertegenwoordiger van dat initiatief. Ah. Precies, en dan de 15 initiatieven, hè? dus dan hebben we het dus over 15 uh, afbeeldingen. Dus, dus per stadsdeel ja. heb je dus 15 veeltjes, maal zes stadsdelen. Uh, ja, zoveel. Nee. Nee. De andere ja. kant. Overigens, voor nu, zeg maar tijdsplanning, uh, hebben we het niet over die 15 initiatieven nu? Want uh, ja. nu hebben we het over twee scholen. Ja. Dus dat moeten we even inkaderen, ja. wat dat precies is. Ja. ja. ja. ja. En dan aan de achterkant, uh, daar moeten we zeggen van er moet gewoon één kunstenaar zeggen van we hebben gewoon één. Ja. Want daar moeten ze voor gaan ja. sparen. Dus voor ja. al die stadsdelen, want dat is uh, 6x90. Uh, zijn er 90. Met die 90 veeltjes, dus moet een kunstenaar, die moet eigenlijk met 90 Ja. Veeltjes, ja. Eén groot ontwerp maken voor 2017. Ja. En dat moet gewoon, dat behoefte, er, gaan, er gaan geen scholen, er is dus gewoon professioneel op eentje die ja. dat heel ja. gaaf kan maken, dat is de achterkant. Ja. En dan kun je zeggen van, we hebben ook nog hierin of bij het initiatief, dus, uh, of, nee je kunt dat met, met de uh, RR of VR, maar, maakt nog niet uit. Misschien, ja. via, via, misschien via... Dat is via, via, VR, ja. ja. VR, ja. En, dan, en dat gaat misschien via de jongeren filmpjes maken, misschien ja. met Windersheim die die apps maken, of dergelijke, of de CAH die er ook mee bezig zijn, uh, of, of ze dat samen gaan werken, weet ik niet. Maar in ieder geval, dan krijg je dus elke keer een filmpje met misschien een 3D-foto, waar je gewoon letterlijk ja. op die locatie kan rondkijken. Ja. ja. Dus en dat Per jaar kan het ook uh, veranderen, want per jaar heb ja. je dan ook weer een, een thema, hè? want daar hebben we het ja. nog niet over gehad. Hè? Per jaar wordt er weer een groot thema ingestoken, toch? Ja, nou, dat hebben we niet officieel. Het okay. is een beetje onofficieel. We hebben nu een beetje onofficieel het jaar van de voedsel. Waarschijnlijk wordt het volgend jaar onofficieel het jaar van het vergroenen. Nou, dat zou ja. even, want thema zou je eventueel hier kunnen zeggen. van als het 2019 ja. wordt uh, voedsel, of nou dat is nu, maar, uh, ja. Ja. dus kun je eigenlijk elke keer meegaan. Ja. En uiteindelijk wat zo mooi is aan zo'n ja. app is dat je gewoon ook de Floriade terrein ook gewoon steeds meer vorm gaat geven. En misschien ja. kunnen zelfs de, de inbreng van de jongeren, de filmpjes, kunnen ook bijdragen daaraan. Ja. ja. Dus het, ja, het, het, het is een soort, soort culminatie naar nu iets, een, een patioze van uh, Floriade, ja. met ja. allemaal interactie ja, en van al het, die dingen. Ja, tijdens ja. het feestje op de Floriade 2022, dan heb je dat en dan kan iedereen eventjes de stad leren kennen door ja. middel van die kunstwerken. Ja, ja, ja, ja, ja zeker. En het verhaal is het op dat Overigens is dat ook heel erg leuk uh, voor die jongeren om ze te, te, te prikkelen. Um, uh, Just Darius met wie we samenwerken, die hebben als een van de weinigen in Nederland een motion capture studio. Oftewel, je kan een, een pak aandoen ja. en dan kan je een filmpje maken aan de hand van een pak, een soort kinetische energie. Dus dat is natuurlijk heel tof als je het een wedstrijdelement zou geven, dat ze dat kunnen winnen, een masterclass motion capture of iets. Ja. En dat ja. kan je ook weer gebruiken in uiteindelijk product op de Floriade, dan ben je helemaal ja. naar de bom. Ja. We moeten eigenlijk twee dingen onderscheiden, één is zeg maar het basisidee, zeg maar de, de, de, de basis om het minimaal succesvol te zijn, ja. dat is eigenlijk wat we dit hebben. Ja. En, maar doordat we dit, deze structuur hebben, kun je eigenlijk op elk niveau kun je heel flexibel en meer toevoegen of minder, ja. maar dan zijn we daar gewoon, uh, ja. dat, dat ja. ligt dan uh, aan de energie die loskomt of niet. Ja, absoluut. Ja. Maar, maar de minimale basis is dan voldoende. Ja. En deze ja, komen precies. dus dan met overal te liggen. En dan zijn die filters weer voor de aandacht uh, voor, voor het buitenland of voor ja. mensen uit Amsterdam met de trein. Is het dan ook weer mooi als we dat meedenken, meenemen in de grote gedachte: hoe ga je dat als je filters zou willen gebruiken, de city marketing in plaats van die dure posters? Ja. Dan moeten we daar ook even over nadenken. Ja. Ja. Ja. En als de, ze gaan, iedereen gaat die filters verzamelen, maar het kan ook als klas, ik weet hoe het gaat, ja. in de klas ga je als klas ja. dat verzamelen. Ja. En dan kun je ook zeggen van dit is het geheel, ja. maar bij ons initiatief is onderdeel van het geheel. Dus dan ja, maak ja, je de ja, verbinding ja, ja, denk ik. Ja. Fantastisch. Ja, ja. Nee, klopt. En de identiteit per stadsdeel. Ja. ja. En dus ja. ook waar een, ieder kind weet waar hij dus trots op kan zijn. Ja. Omdat ja. hij dan in relatie ziet tot... Zijn eigen initiatief tot het stadsdeel, in relatie tot de stad, in relatie tot Nederland. Ja. ja. En dat vind ik zelf heel dat, leuk. Dat is die pure verbinding, dat is die, uh, die uh, connectedness, zeg maar. En um, de kracht van de... En, en de bewustwording daarvan. Nou ja, die ja. ouders ja. ook, ja. hè. Dat ja. Is, ja. Is ja. die pak je mee. Ja. ja. Die ja. gaan ja. ook verzamelen waarschijnlijk. Ja, die denken... Want dat zijn ja. Ja. ook ja. mooie zijn, kunstwerken. Erop, ja. <laughs> ja, zeker. En dan is ja. het interessant om te kijken hoe de kruisbestuiving tussen die verschillende stadsdelen gaat worden. Ja. Want uiteindelijk wil je, je moet je het natuurlijk ook zo inverwerken dat, dat je echt gretig ja. wordt om ook naar de andere stadsdeel te gaan, om dat ene filter ja. te verzamelen. Ja. ja. Dus dat ja. moeten we dan met de vorm geven, gaan we dat even mooie afstelling. Ja. ja, want die geven we alleen daaruit en die daaruit. Dus je moet uh, ja. eventjes, uh, even langs. Even rivaliteit over, uh, want dat, ja. er zal vast wel ergens een soort van rivaliteit ook zijn tussen die stadsdelen op en die... Dus ja, maar je wil ook zeggen, elk initiatief die krijgt van zijn eigen initiatief een, een grotere stapel. Ja. En als oh, iedereen ja. dat weet, dan zeggen ze, oké, okay, maar ik wil, dus dan, oh die heb ik nog niet, dan ja. ga je erheen ja. Ja. Ja ja ja, ja ja, ja, ja, ja. Want je weet dat dat, dat initiatief, daar, daar kan ik ze gewoon, uh, daar kan ik ze krijgen. Ja, en dan kan je uh, met die, uh, nou, dat heet dan Beacon technologie, daar kan je dus, als je op inlogt, op je mobiel, kan, kan je dus een berichtje krijgen, zo van, dan zou, je, zou de horeca kunnen zeggen van, oh, er liggen hier nog wat filtjes ja. van die en die, ja. en dan ja. kunnen ze daar naartoe. Ja. Ja. Dat is ook wel goed voor de horeca, die willen dat ja. natuurlijk ook ja net zoals met nu die uh, dinosaur apps ja, ze, ja, ik heb nog ja. nummer uh, 16 zoek ik en dan ja ja ja, ja, ja precies dat is dus ja. uh, een informele structuur of niet zelf te organiseren ja ja, ja precies en dan